Zo. 159. 159, veertig even motorrijder, zwarte Audi A8 159 gekocht. Dat is in vordering hè. Is zie 100? Uh, ja, in vordering is 100 gebieden. Motorrijder heeft zicht op het voertuig. Let maar naar de controleplaats. Zullen wij deze meteen ook doen? Ja, we ook direct hebben sprak joh. Plat 59 was hè? Ja. Okay. Hoi. Oh, ja. Hoi. Goedemiddag. Uh, wij doen deze wel even hebben gemeten, dus.. Uh... Oké, okay, is goed. Ja? Toppie. Goedendag meneer. Hoi. goedemiddag meneer, Wim, politie. Zeg, reden van de houding? is het uh, te hard rijden. Dat uh, ah. zo, zou dus graag even een uh, rij- en bewijs willen zien. Zal ze even pakken? Er mobiele telefoon erbij. Ja. Ik heb een uh, vraag Ja, dankjewel. Ik geef ze even aan mijn collega hoor. Kijk het alsjeblieft. Graag uh, even en meneer, we hebben nog een meting gedaan. Uh, die kwam echter uit op 159 in het 100, uh, 100 gebied. Uh, een overschrijding van 59 km per uur te hard. Dan gaat de correctie af van 5. Ik betekent dat de 54 overblijft. Dat betekent dat de rijbewijs bij deze zin gevorderd. Ja, dat moet je van zeggen hè? Ja. Goed, er komt nog een bekeuring bij. Het boetebedrag kunnen wij nog niet bepalen. Het gaat via de officieel justitie. Uh, ik zeg u alvast, u hoeft niet te vragen of uh, niet te antwoorden op de vragen die u stellen, maar wil u een verklaring afleggen? Nou, <coughs> volgens mij weet ik niet onder uh, maar.. Hey. Ik kan het laten zien in de auto. We hebben een meting gedaan, als u wilt. Dat uh, hoef ik niet hoor. Het zijn geëikte kilometers. Nee? Oké. Okay. Nou, ja. Wat zal mijn collega dan noteren? Geen verklaring? Ik doe maar uh, onzin. Onzin, dus u vond tot nee. u niet te hard had gereden. Dan schrijven we ja. dat op. Op de achterkant van de bekeuring staat sowieso hoe we bezwaar kunt gaan. U kunt ook proberen het rijbewijs eerder terug te krijgen, maar dat gaat allemaal via de rechter. Is goed joh. Ook wil ik even kijken naar de ramen, want die vind ik wel erg getint. Ik denk dat het een loker is. Ja, dat zijn ze. Dat, dat zijn ze, oké. Okay. Goed. We ja, even de meten, uiteindelijk. Ja. Is goed. Die gaan we zo meteen nog even meten. Het gaat vooral om voor, achter, mag. Maar goed. Uh, voor de rest, dat betekent wel dat u op dit moment geen meter meer mag rijden. Dus dan moet u wel iemand laten komen om of auto en u op te halen of in ieder geval u zelf op te halen. De uh, ik uh, loop wel uh, hierbij op of zo en dan haalt iemand anders auto op. Oké, okay, dan zetten we de auto dadelijk daar achter. Ja, u mag ja, zelf niet bel zelf wel. Ja, is goed. Als de auto staat hier in ieder geval, u kunt worden opgehaald op deze locatie. Uh, nee, ik loop wel een okay. stukje die kant op en dan. Uh. Goed, dan zetten wij zo meteen de auto naar neer. Ik ga mijn collega nu even de ramen meten. Kijk, hier heb je je sleutels. Uh. Ik weet niet of je die nodig hebt. Ja, dankjewel. Ik ga dat nog dat één... Ja, Hij is te donker. Ja, oké. Okay. we gaan nog dat even zo meteen zo in, uh... afhalen, dus... Uh... Nou, dan haal die er maar af. Wat mij betreft blijft dat bij een waarschuwing, dat. Dan gaan we zo meteen nog even laten blazen. Hè? Gewoon uh, ja. nu je toch staan. Dat heb ik maar vast meegenomen. Ja. Kijk, ik kan het even als teruggeven, hebben, zouden wij. Ja. Ik heb de sleutels hier, anders zet jij hem dadelijk even neer, ja. achter de T5. Ja, is goed. Oké, okay, ja. Dat is inderdaad al... Moet je ook uh... nog weten hoe het werkt, want dit is wel een nieuwe auto, dus ja. Meestal hoe het werkt op manier. Ja, nou, dat is mooi. We hebben zelf ook een Audi. Ja, niet zo nieuw, hè? Nee, dat klopt. Maar goed, hey, we gaan nog één ding doen, even blazen zometeen. Um, nu moet je toch staan even een alcoholcontrole. Heeft u ja, iets gedronken afgelopen uur? Nee. Nee, oké. Okay. Maar even blazen, dat ik stop zeg. Weet u hoe het werkt trouwens? Mm -hmm. Oké. Okay. Blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen. Hou maar. Ja. Oké. Okay. Hey. Even afwachten. Is yes, helemaal in orde. Goed. Kentekenbewijs terug. De sleutels geven we wel ook aan u. Wij staan hier nog Ja, maar ik kan nu die niet in die bus leggen, want mevrouw die is al onderweg. Dus, uh... Die is al onderweg. Dus zij komt de auto ophalen. Ja. Dan houden wij de sleutels voorlopig nog wel even bij ons. Uh, hoe lang gaat dat duren? Uh, minimaal drie minuten, maximaal. Oké, okay, oké. Okay. Ze, ze was er al, want ze was onder, oh, Ze was onderweg naar werk, dus.. Uh... Oké, okay, dat is goed. Um, kentekbewijs terug. Je gaat dan verder lopen. Ja, kan het kentekbewijs ook bij de auto? Of, uh... Um, als de vrouw er zo is, nou hou die trouwens maar bij, hou die maar bij, kent ik niet. Anders hebben we te veel bij ons. Nou, ik zal de uh, verder en dan komt mijn vrouw me zo weer ophalen. Goed, dan ja. ondanks alles wens ik toch nog een fijne dag? Ja, het beste. En op het de dan staat hoe je in bezwaar gaat. Oké. Hij handig. moet wel even niet uh, de snelweg op gaan lopen, dat lijkt nee. me niet zo handig. Nou, hij gaat ik slechts even in de hij ah, gaat als het goed is dus daar uh, naar links. Okay. Heren, um, die Audi, simpel, of niet in beslag genomen, ik wil bijna een beslag genomen zeggen. Maar die is kent uh, kenteken of rijwijs ingevorderd voor te hard rijden. km uur te hard. Die is een vrouw die komt op zo meteen ophalen. Dus als er zo meteen een vrouw komt en die vraagt naar die Audi. Moeten we even een beetje bevestigen, maar dat is te doen. Ja. Uh, maar dan uh, weten jullie dat er een mevrouw die komt ophalen. Oké. Okay. Ja, hebben jullie verder nog iets uh, gepakt? Uh, nee. Uh, nog niks. En dan gaan we Ja, er kwam wel een, een uh, vrachtwagen binnen, alleen die uh, mocht ze weg daarna weer volgen. Het, hè? Goed, dan gaan we zo afwachten wat het uh, ons nog brengt. Nou kom uit. Uh. Hadden we die binnen ge. Nee, ik zie geen. Oh, misschien is dit die vrouw. Uh... Oh dat kan wel. Oh. Ja. Oh. Goedendag. Ik kom mijn uh, auto ophalen. Auto ophalen? Oké. Okay. Ja. Goed, Ik kom van het strand zie ik. Ja. Gezellig gehad? Hmm. Hmm. En uh, van wie is de auto? Van uh, mijn man. Oké, okay, van die man. Wil ik even een rijbewijs van u zien? Uh, die heb ik niet bij me. Die heeft u niet bij, dat is niet zo handig natuurlijk. We natuurlijk wel weten of u ook in die auto mag rijden. En wie u bent. Dan, mm. uh, mijn naam is uh, Lisanne. Oké. Okay. Groenink. Ja. Maar goed, ah. heeft u iets anders waar uw naam op staat? Nee. Je je natuurlijk niet controleren zo. Ik heb helemaal niks bij. Me. Ook het kentekenbewijs staat mijn naam. Kentekenbewijs, het is uw auto. Ja? Of niet? Mevrouw. Ja, ja, zeker. Okay. Hij staat op het naam van mij en mijn man. Oké, okay, dan gaan we dat eens uh, controleren. Ik zal het even voor u pakken. Het lijkt me trouwens niet zo handig om met blote voeten te gaan uh, rijden. Mag dat oh, niet oh. uit? Oké, okay, goed. We gaan nog één ding even doen. Kom even naar het busje. Daar liggen zo de sleutels. Nee, uh, nee, ik heb okay. de sleutels al gepakt. Ah. Dan gaan we nog even een ademtest uh, afnemen voordat u mag rijden. En dan gaan we even snel, het kenteken ik controleren. Mijn collega gaat dat even doen als u wilt. En als dat allemaal in orde is, als uw naam er inderdaad op staat en als wij ook in het systeem zien dat u dat bent aan de hand van een foto, dan mag u Het Slaat een... echt helemaal nergens op. Waarom niet? Dat is bullshit. Maar nou, wij willen wel controleren of u en de eigenaar bent van het voertuig. Want er kan zomaar iemand anders zijn die dadelijk met dat voertuig wegrijdt. Terwijl dat helemaal niet de eigenaar was. We willen weten of u een rijbewijs heeft. En ja, we willen weten of u het. niet heeft gedronken. Dat heb ik ook niet. Heeft u geen rijbewijs? Nee, ik heb niet gedronken. Nee, oké, okay, maar dat gaan we gewoon controleren. Dat is zo gebeurd. Nou. Maar in de tijd dat we deze discussie nu zijn voor, had hij al kunnen blazen? Had gekund. Had gekund, nou. Dus gaat hij meewerken? Ja. Oké, okay, goed. Mag je weten hoe het werkt? Gewoon blazen tot ik stop zeg? Ja. Oké, okay. blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen. blazen. Ja, helemaal goed. Wat betekent dat? Die uh, P? P, dat is helemaal goed hoor. Oké, okay, nou, hé. Hey. mag ik sleutels? Moment. De de gegevens kloppen in ieder geval. Gegevens kloppen? Ja. Goed, kijk eens aan mevrouw. Alsjeblieft. Gegevens kloppen. Dan mag u uh, de weg vervolgen. U kunt hier zo meteen uitrijden. Hou er rekening mee dat er hier misschien wat verkeer rijdt. Ja, is goed. Ja? Doei. Alsjeblieft. Bijna oh, dag nog. Nou, dan kan er ook weer eentje binnen. Nou. Zullen wij anders hier blijven? Ik denk dat er één auto nog op de weg is. Twee motoren. Dan wachten wij gewoon op een volgende auto die binnenkomt. Ja, dat is prima joh. Top. Het is wel file vorming uh, hier een beetje. dan ah, joh, er komt er al weer eentje. Ah, ja. Vraag je even uit uh, wat hij gedaan heeft? De motor? Ja. Goed meneer. Hoi. Mag ik even het raampje naar beneden en de motor even uitzetten? Ja. Uh, zo. Hallo. Ja, dankjewel. Stap al eens even uit, dat is misschien makkelijk te praten. Uh, ja, ik moet ook door naar werk, ik heb er zo geen zin in, hè? Goed. Hey, uh, is even een verkeerscontrole, algemene. We controleren zo meteen wat gegevens of als een rij in kent, ik heb een bewijs van u zien. Mhm, uh -huh. oké. Okay. Nou. De motorrijder heeft u aan de kant gezet, zojuist, heeft u meegekregen. Ik ga even vragen, of ik krijg zo meteen door, waarvoor u aan de kant bent gezet. Dan gaan we verder even kijken. Maar ik controleren of als bewijs. rij- en Ja, moet ik even aan de andere kant kijken. Ja, dat is goed. Kijk dat zo meteen even controleren. Uh, ja, zou ik zo even controleren. Ja. hier. Dank u wel. wel eens. Kijk eens. Dank u. Zij, we gaan ook meteen even blazen door een alcoholcontrole. We weten hoe het ja. werkt. Ja, gewoon blazen. Blazen ook zo op zeg. Blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen. blazen, blazen. Ho, maar. Even kijken. Ja, dit is in orde. Oké. Okay. Dan ga ik even het verhaal van mijn collega horen. Momentje. We hebben die deur. Ja. Ja, persoon reed uh, wat haastig, wat te hard. Mogelijk uh, je had hij wat getronken. Ah nee. Ademanalyse was, was in orde. Oké. Okay. Is dat niet? Uh, ik ga even kijken of ze misschien iets ah, Hij moest naar zijn werk, dus ik vermoed niet dat hij iets uh, genuttigd heeft. Ze zag er ook niet uit, ze praat ook niet. Hij geeft alleen aan dat hij haastig is. Uh. Ja, hij hey, ja, meten meeting... met wat zijn. Is er een meting? Uh... Hey, ik weet even niet meer hoe snel, je... was. Dus ik ga nog even nagaan. Bij de ja, pleger. is goed, dan weten we het boetebedrag uh, waarschijnlijk. Zo, daar ben ik weer. Oh, Zij, ik heb het even ja. aangehoord. Ik ben, aan de kant, of ben meegenomen in verband met de snelheid. Ik gaf van mij al aan dat hij, uh, hij snel naar het werk moet. Ja. Um, dus er is in ieder geval een meter gedaan, die komt er hoog uit. Collega vragen even naar hoeveel dat was. Um, en als die snelheid zodanig is, krijgt je daar natuurlijk wel een bekeuring voor. Nee, is nog meer geld ook. Uh, ik wil gewoon gaan. Dus, mijn rijbewijs en ook gewoon gaan, oké? Okay? Je zal even moeten wachten. We gaan even uitvragen hoeveel snel, kilometer per uur te hard het was. Mijn collega heeft zojuist gecontroleerd of rij- en kentekenbewijs in orde was is dat zo ja verder was alles uh, in orde was koe duizend oké dat is dan al uh, goed nou is mijn collega alweer uh, 21, 21 te hard 21 taart, met correctie met correctie okay. meneer dat is 21 km per uur te hard uh, daar gaat hij dus een keur voor krijgen dat zetten we in het systeem uh, krijgt hij allemaal geen papier meer van dat wordt gewoon allemaal thuis gestuurd we gaan even kijken of we een boetebedrag gaan krijgen uh, of dat het via de officier van justitie uh, wordt bepaald. Wordt het via de officier van justitie bepaald, zou ik ongeveer rekening houden met een tientje per kilometer. Jee, en die kijkt ook van, is dit al vaker gebeurd? Helemaal man, joh. Dus we gaan het in het systeem zetten, u bent niet te ander verplicht. Uh, wilt u een verklaring afleggen waarom u te hard reed? Nee, ik wil gewoon naar mijn werk. Oké, ah, wil wilt gewoon naar mijn werk. Ja, dus haast. Goed, we gaan het even in het systeem zetten en dan mag u zo meteen de weg weer vervolgen. Ja, dankjewel. Doei. Mag ik even hier blijven wachten? Ik wat ja, nee door. daar heb ik geen zin in en geen tijd voor. maar nou, we hebben uw rijbewijs nog, dus... Tuurlijk, heb je ook weer... Mag ik die terug? Alsjeblieft, dankjewel. Maar nee, gewoon even rustig blijven. Hè? Nee, want ik moet naar werk. Ik moet geld verdienen, want geld groeit niet in mijn rug. Nee, we hebben nog een moeite. We ook nog voor werken. Nee, iedereen moet geld verdienen. Ja. Maar alsnog, ik moet snel naar werk, anders krijg ik geen geld. Mag ik mag hem rijbewijs, dankjewel. Als dat was je er een te laat komt. Ja, echt wel. De hey, luister, Naast het status goed is gewoon in het systeem. Als mijn collega jou de spullen teruggeeft, dan kunnen u uw weg vervolgen. Ja, wie Denk hij... Ja, dankjewel. Ondanks Fet alles, dan nog heen. een fijne dag en probeer niet te hard te rijden. Ik ga er een stukje achter maar aan. Hè. Ja, volgens mij was die een beetje opgefokt. Ja, die had haast. Maar goed, het, uh... dan ga ik alleen maar langzamer worden, hè. Ja. 21-23 voor de verkeer. Zeg maar. Ja, we hebben een uh, auto. Er zitten drie dronken mannen in, uh, als het zo, zo ziet het uit. Ja, jullie komen, we nu, komen binnen, nu binnen. Nou, dat gaat nog wat worden. Pas ja, de lastest. Lastest. Pas op hoor. Dan rijden we maar achteruit. Ah, middelvingertjes. Goedendag. Hoi. Hoi. Je mag de middelvinger even laten, dat is nergens voor nodig lijkt me zo. Ja, we moet zelf even normaal doen. Nou, je moet het zelf even normaal doen. Pieter, doe je staan hier, zou je mond. Zeg, uh, luister eens uh, meneer. Uh, we zijn hier bezig met een uh, verkeerscontrole. U bent eruit gepikt. Uh, mogelijk voor rijden uh, rijder onder invloed, dus we gaan sowieso even een blasters afnemen um, ja, maar... en we gaan even controle doen van het rijbewijs en het kentekenbewijs. Heeft u die voor mij? Uh, ja. En jongens, jullie we even weg, joh. Zit hier hier op het klepje ja, ergens? Top hem met je middelvinger. Nee. Ah, uh. ah, hier, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Goed, ik ruik een sterke alcoollucht. Heeft u iets gedronken deze avond? Uh, ik niet. Niet, Bij oké. mijn uh, compagnons moet je het tegen zelf vragen, maar ik ken niet. Hier zo, uh, kijk je rijden, kent ik bewijs. We gaan wel even nee, blazen, je, blazen. Is voor je. je mag wel even blazen, ja dankjewel. Je weet hoe het werkt? Wat werkt? Uh, Blaasapparaat. Uh, uh, nee, ik had dat een beetje Sisa, maar. Nee je moet het niet, niet eraan zuigen maar dit blazen. Gewoon op het touwtje ah, inderdaad. Ah, ja? Te ah. lippen, ja, Maar diep inademen en krachtig uitademen totdat ik stop zeg. Ja, oh, Ja. ja oké. Okay. Ja. Blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen. hou maar. Waar ben je joh? Oké. Okay. Die is even bezig. Um. Ja. Zeg, dat is te veel. Dat is een A. Uh. Denk ik denk dat ik bij deze bent aangehouden. Hoe kan dat? Ik uh, heb uh, helemaal uh. niet gedronk. Nou, uh, volgens mij uh. is het apparaat wel. Ah, oh, nee, je, de... De... je mag even uitstappen, man. The... Yeah. Loser. Laten we het even gezellig houden, heer, want jullie komen zo niet thuis natuurlijk. Hij zet geen rentvoertuig. Is er iemand die niet heeft gedronken, meneer? Ik Ik heb niet gedronken. Uh, ja. we zijn allemaal genoeg. Nou, meneer. Als u niet ah, heeft ik gedronken, mag u zo meteen blazen en mag u verder rijden met het voertuig als het goed is. Voor nu de bestuurder mag even met mij mee komen. u bent dus aangehouden, verrijd onder invloed, u bent niet de ander verplicht en recht op een advocaat. Nee, hey, hey. uh, oké. Okay. Wil je dat ik alvast een uh, blaastuitje pak? Nee, de... hem ja, de... ja, niet aanhouden, jij de, de, de andere twee maar vast. Zeg, houden Echt? jullie anders even afstand? Nee, laat is niet Even afstand houden, kom op. Hey, m, vriend. Nee, zeker? Echt hoor. Je gaat nu daar achter staan en je wacht gewoon rustig af. Nee, dan Komen Kom zo niet. bij, jij ja, ook. Afstand houden. nee. Hey, niet aanraken. Ja, anders ga je naar de grond Ja, even aanraken, aanraken. hoor. Hey, uh. Al bij normaal gaan doen nu. Aanraken. Okay, okay. Stuur, kom maar even mee. Oh, ja. Dat is mijn vriend niet aanraken hey, Hou nou eens afstand. Hey, niet aanraken, Kom op, afstand houden. Oh, Hammo. Oh, oh. oh, Daar krijg je belediging oh. ambtenaar functie, ja? Goh. Oké, okay, okay, hoor, Ik pak jou. Hou me aan. Belediging, Kom maar, u mag even in een busje gaan zitten. We gaan hier zo meteen een tweede ademanalyse doen. Dat is een wat grotere. Nee. En uh, daar mag in, in principe nog een tijd tussen zitten voordat hij wilt afnemen. Zegt u van dat wil ik die tijd of zegt u dat hoeft niet, ik wil het meteen doen. Nou ja, ja, ja doe straks maar zo. Die niet, bepaalt u nee, UGL, ja. oké. Okay. Dan krijg je nu nog even een tijdje, u mag hier gaan zitten. Even afwachten. Hey, we gaan eens even met je vrienden um, bezig zijn. En dan uh, komen we zo bij oh. voor de tweede ademanalyse, ja? Uh, ja, is goed toch. Blijf hey, van mij afstand uh, hey kom maar even hey. mee uh, met je roze hey, jij bent vindt, bij deze aangehouden hey, blijf van mij af hey luister jij bent bij deze aangehouden verlediging ambtenaren functie en bedreiging ik probeer dus je gaat te slaan, uh. ook mee blijf van mij af joh. welke van de twee probeert te slaan deze met die roze. oké okay, ja die is sowieso wel aangehouden verlediging hey. dus dat is mooi ik zou hem niet okay. aanraken hoor en jij mag ja, ook ik even afslaan. hoor ik ben een tijger oké okay. we gaan nu bijna naar de grond kom 1, 2, ja, ga maar liggen. Mochol. En je gaat in de boeien. Hé hey, joh, laat me los joh, moh. Ik gaat toch ook niet aan jou zitten Hij hey, luistert. als je bent aangehouden voor belediging ja, ik denk, ik denk, ja. en dan dat stoor de openbare ja, ja. orde. Maar niet als dat extra direct een afkaat. Ja? Dat was Nick niet, dat was Jandri, dat was de beren. Ja beide. <lacht> Jullie werken beide niet echt goed mee. Uh. Let op die uh, je dat zou ik niet doen, uh, Johan. Ik ga je hier op de grond zetten tegen een busje. Er komt zo meteen een ander busje die gaat jullie meenemen, ja? Nou, uh. ja, lekker. Uh. Kan iemand zo meteen... Ah, uh... oh, hier is speciaal. busje bij die uh, tweede, of bij de bestuurder even die tweede ademanalyse afnemen. Ja, dat doe ik. We doen nog even voor is We niet, niet. De heer hebben jullie nog dingen bij die erbij mogen hebben. Hey, niet spugen, want hij gaat echt weer naar de grond. En als je je armen niet kunt gebruiken om op te vangen, gaat het redelijk pijn doen. Dus zeg maar, gaat we mij werken of niet? Wij. Nee, nee. Oké. Okay ik ga je fouilleren. ik heb helemaal niks je je gooit man op de grond ja ah, joh m'n ja je moet je even gedragen ja. nu heeft iemand spuugmasken? hier in het busje liggen goede spuugmaskers. ja ik heb een padje alles uit deze persoon daar maar pas voor mij in de bus dan doe ik die ja, als naar uh, bureau uh, brengen doe maar, doe maar ik doe wel bij die fan met de roze ding ik geloof we een van die ander gewoon plat op de buik ja. uh, achterin hoor. Een stelletje voor je man. voorwaar wel wij ons met een andere busje eentje. Nou de bestuurder die heeft de uh, tweede blaas gedaan en ja. toen uh, kwam die nog steeds over het limiet heen. Oké, okay, hoeveel UGL? Uh. Ik zal zelf wel even snel kijken. Wat geeft hij aan? 490. Hm. Is niet mis. Meneer, 490 UGL, u hadden wel meegekregen. Ik was ja 490 UGL, dat is te hoog. U gaat eens even mee naar het politiebureau. Dat was al, u bent dus aangehouden. En uw vrienden zijn ook aangehouden. Ja. heb een sigaretje oproken. ik heb hem net aangestoken. Nou goed, die mag even uitmaken. U gaat nu gewoon met ons mee. De auto, die blijft hier staan. De ja, want dat is de auto mee. van mijn vrouw. Hmm. Hallo oh, Dan mag een vrouw die komen ophalen, maar over op het politiebureau gaan we die nu bellen. Uh, en de sigaret gaat nu uit. Ja, ja, ik kan maar Ga je gewoon meelopen of moet jij ook in de goeie? Ja, ja, ik heb het toch al uitgemaakt, maar doe het rustig. Nee, maar ik vraag het gewoon. Ik loop al mee. Oké, okay, loop al mee. Dan mag je meelopen met mijn collega? U bij me gaan zitten. Nu mag gaan zitten. Snitch. Hé, hey, mag ik nog? Zeg als jullie uh, als jullie zelf brengen, dan doen wij het straks uh, afhandelen dan gaan wij hier nog even uh, verder. Ja, ik kan nou ook leggen dat busje meenemen. Ja, dan gaat er eentje met dat busje mee. Of twee. Bij die Audi die daar staat. Dan kan er nog eentje mee. op. dan denk ik dat we hier in deze locatie gaan opruimen en uh, doorgaan, voor ja. de Audi. We gaan hier Wie ontruimen niet en naar mijn Audi toe. Door. Ja, ik heb hier bij mij ook nog iemand staan. Oh, nou ja, niet meer. we gaan iedereen uh, meenemen.